Het aanmelden binnen Cpanel gaat heel makkelijk door op diensten te klikken, je hostingpakket te selecteren en dan vervolgens links in de linkerzijbalk op aanmelden bij Cpanel te klikken. Je wordt nu automatisch ingelogd en kunt nu alle wijzigingen doorvoeren die je wilde maken.